Ik ben Berjam ook, neuroloog in het Haag ziekenhuis. Um, ik werk hier nu zeven jaar en ik wil jullie vertellen waarom dit echt een geweldige plek is om uh, te gaan werken. Niet alleen als een dokter, maar ook als verpleegkundige. Vanuit de neurologie werken wij met een, uh, een staf van tien neurologen samen met een groot team van artsassistenten. Zowel niet een opleiding als in opleiding. We hebben hier een A-opleiding uh, neurologie. Ook de verpleegkundigen hebben een opleidingstraject. Wij bieden een groot palet aan neurologie aan, met van alles aan patologie, alles van acute zorg, de beroertezorg, waar we straks even langs gaan lopen langs de spoed en hulp om daar een kijkje te nemen. We zijn nu op een van de CT-kamers op de spoed en hulp, waar de patiënt hier wordt binnengebracht door de ambulance. En dit is de opvang die we doen bij mensen die een acute beroerte hebben. Uh, dus een herseninfarct of een hersenbloeding. Dan worden ze hier opgevangen direct op de tafel. En uh, gebeurt na een lichamelijk onderzoek en uh, controles en uh, aansluiten van de verpleging. Er gebeurt een CT-scan waarbij we gelijk kunnen zien wat er aan de hand is. Het is dus heel belangrijk dat we dan gelijk de behandeling al heel snel kunnen instellen. En dit is normaal een hele drukke ruimte uh, met verpleegkundigen nou betrokken. Er zijn verpleegkundigen van de spoedeisende en Hulp, maar ook van de afdeling die de continuïteit ook vormen naar boven. Ja. Vanaf de afdeling neurologie worden wij bij een worden wij opgepiept. Dus dan komen we ook naar beneden hier bij de CT-kamer. En dan zien wij de patiënt voor het eerst. En die patiënt die gaat na de CT-kamer ook weer met ons weer naar boven. Dus de patiënt die kan eigenlijk altijd terugvallen, altijd een vertrouwend gezicht in het hele zorgproces en tijdens de opvang zorgen voor het aansluiten en het bewaken van de monitor, dus het hartritme en de bloeddruk en mocht er een behandeling ingezet gaan worden, kunnen we hier ook samen met de spoedeisende en hulpverpleegkundigen die medicijnen optrekken. Ook meer chronische aandoeningen, met name ziekte van Parkinson is ook heel belangrijk, waarbij Deep Brain Stimulation, een operatie samen met de neurosurgen uitvoeren. Een van de weinige centra zijn in Nederland die dat doen. Uitstekende samenwerking, maar ook op een heel oncologisch gebied, wervelkolomchirurgie, okay. kortom heel veel verschillende dingen die, uh, die ons erg uh, uh, bezighouden en waar de ontwikkelingen ook heel erg plaatsvinden. En dat, die maken wij ook hierdoor. Op de strookunit hebben wij zes bedden waar de patiënten na een opvang van trombolyse uh, voor de, zeker de eerste 24 uur liggen. En hier worden zij uh, Zeer goed gemonitord. We hebben hierbij een uh, monitorbewaking. Dus dat wil zeggen dat we het hartslag, de bloeddruk, uh, allemaal goed in de gaten kunnen houden en de ademhaling. Um, en dit gebeurt voor de eerste 24 uur. En zeker in de eerste acute fase dat de patiënt hier in het ziekenhuis komt, is het belangrijk dat ze goed worden gemonitord. Um, dus hierdoor zijn er altijd twee verpleegkundigen op de strookunit aanwezig. Die zorgen dat de patiënten continu gemonitord worden. En dat we een goed overzicht hebben van het proces van de patiënt. Dus wij kunnen de artsen altijd bellen als we vragen hebben of als we willen dat ze de patiënt komen beoordelen.